Wij zijn hier in Zwijgdijk en wij exporteren en verpakken bloemen. Zowel nationaal als internationaal, dat besteden we allemaal uit aan derden. Het veilingwerk, het kweker afhaal, dat doen we allemaal zelf. De belangrijkste reden is, als er een fout is, dat we de temperatuur kunnen uitsluiten. Dat het niet aan daaraan kan liggen. Dat het ergens anders heeft gestaan of op een warehouse heeft gestaan, niet in de koeling heeft gestaan. Maar dat het transport uitgesloten kan worden.